inmiddels weer bij het tankstation. Nu bij een andere. Maar wat wil je erbij hebben? Wil je iets? Ja, de bruin. Die? Oh, bruin. Die? Nou, we zijn nu lekker uit eten. We hebben twee smoothies gehaald. Ik een broodje piripiri. Piri. Jij een broodje capacho. En natuurlijk weer, never change Your winning team. is echt zo. En hier ging we vroeger altijd naartoe. Dit is de tango. En Vroeger toen ik altijd op inkop ging, uh, Kwamen hier altijd s'nachts langs om een broodje te halen? En hier werkt zo'n lieve man. En ik zag hem nou net weer na twee jaar of zo. Dus dat is echt super leuk. Dat is Echt super lieve man. Dus als je hier komt en een, ik weet niet meer hoe die heet. Maar een kale man met een bril. Moet je hem de groetjes van mij Nou, change of plans. Gaan we zitten? Natuurlijk moet ik dit wel weer net hebben gezien bij de tango. Toen we daar zaten. En toen riet hij er langs. En dit brak echt mijn haar. Je ziet ze helemaal zitten. Oh, zeg je dat ooitje? Ik mag niet links. Ik mag niet rechtdoor. Ik mag niet rechts. Dus ik mag, mag alleen die kant, kant op. Nou, dan ga ik weer daarheen en dan ga ik daar links. En ik mag hier ook niet links. Ja, dan moet je rechts. Ja, maar dan kom ik weer bij hetzelfde uit als net. En dan is daar afgesloten. Nou, hele toch... Niet te komen. We zijn er bijna. Nou, dan moeten we hier ergens parkeren, daar achter die rode auto kan wel. Ja. Dus dat kan wel. Moeten we hier betalen? Denk wel, hè? Nou, we zijn er dus eindelijk. Maar nu moeten we nog parkeergeld betalen. We wou al bijna naar de boot lopen. Wat is jouw kenteken? Oeh, 38? Dit is niet voor de vlog een uur. Het is dus nu 13 uur 8. Nou, doen we drie uur. Uh, ja. 15 uur 9. Oké. Okay. Oh, ik moet plassen. Zo, zo plassen. Allemaal shit op de Dit grond. is Michelle. Ja. Gewoon drie, of enfin, twee dure dingen op de grond. Ready? Ja. Nee, echt niet. Echt heel leuk. Robin is echt niet overdressed, hè mensen. Met een ballerpad op. En ja. keysonglasses. Yes. Een shirtje van de Zara. Broek van de Zara. Isabel Marant. En het jasje is van Primark. Primark. Ah. Ah, en de tas is van Michelle. Ja. En de auto is van mij. Ja. We zijn er dus bijna. En er zit een heel publiek bij. Dat vind ik dus echt niet leuk. En hier moeten we dus opstappen. Nou, we zitten nu even op het terras. We mochten even een drankje doen. Totdat we uh, de boot op gaan. En nu gaan ze even op de foto met alle aandeelhouders. En uh, nou, we hebben dus net al gekregen dat deze Wolfing komt. Selma komt, dus dat is superleuk. En wie nog meer zei die? Zullen die kennen? Nee, dat was het. Ja, Amine kon helaas niet bij zijn. En Aniek ook niet, hoorde ik net. Anik van Keulen. Dus dat is jammer. Ben met erop Gezellig? Nee. Yeah. Het is wel echt vet, hè? Mm -hmm. Hij is echt stoer. Nou, moeten we nog even wachten. Het is nou 13.24 uur. 24. We zouden om 13.30 uur weggaan. Ah, ik excited. Ik ben gewoon zenuwachtig. Ik ben altijd zenuwachtig en ik moet gewoon naar de wc. Nou, cheers. Op een leuke dag. Lekker. Mm -hmm. mm. Oh, die boot ging dus net weg. Ik zag iedereen de schoenen uittrekken. Dus ik dacht, oh my god. No, are you kidding me? Je mag geen schoenen aan op de boot. En ik heb geen sokken aan vandaag. Dus ik moet zo met mijn blote voeten. Bear yourself. Gewoon met mijn blote voeten. Kijk dan hoe ze eruit zien. Helemaal verrimpeld van de schoenen. Met blote voeten gewoon op die fucking boot. Dit moet mij wel weer overkomen. Ik gewoon zo'n flaten. Maak. Geen sokken aan. Maar volgens mij heeft niemand sokken aan in deze schoenen. Kan je daar geen sokken in halen? Ja, Ten eerste, mijn voeten, uh, deze schoenen zijn net te klein. Dus als ik sokken aan doe, doet ze fucking veel pijn. En ten tweede, je ziet aan die sok zitten, weet je wel. Ja, nee. Maar bij de, heel veel hebben ook wel weer echt juist sokken aan. Zodat ze ze juist ziet. Maar wat vind jij, sokken of geen sokken? Ja, kan wel, eventueel. Sokken? Ja, ik kan geen schoenen aan zonder sokken. Nou, lekkere cappuccino. Jij hebt een hartje en ik heb een. Uh... I got a heart. Je hebt een uh, leeg gatje. Nee, nee. <laughs> Dat is wel leeg als mijn hart. Wow. <laughs> you know, when it's a good cappuccino, if the spoon stays on the foam. So, moment of truth. Kijk of jouw uh, lege gat wel aankan. Blons. Eh. Nou, mevrouw. Mevrouw. Mevrouw. Kijk haar. <laughs> kan niet tegen druk. Maar niemand heeft druk, dat is nog tegen ja, Niemand staan. geeft mij druk. <laughs> Ik geef mij zo druk. Stress girl. Ik ben echt nummer 1 stress stressmeis. There he is. Ja, bruidje, dat jullie doen, maar wat, hè? Naa. Gewoon mijn schoenen en een Jumbo tas. Dat is een met Jezus ja. Het is een Jumbo. Ja, hè? No, <laughs> <Okay, laughs> Yes? Yes! Loop je met je blote voeten op straat? Hey. Hi! Alles goed? Goed met jou! Sorry, oh, sorry. Ja. mijn bril! Hi! Hoi Robin! Hoi! Oh ja, ik Ja, oké. Het is niet <laughs> <maar>. <laughs> Michael zei al dat je meeging. Super leuk! Ja, ik was het vroeg! Ja, want hij zei, je gaat met de volgende honden mee, maar je, je gaat nu mee? Ja, ja leuk! Ja, ik wou daar gewoon rustig zitten. Mee. Ja. Ik wil eens kijken. <laughs> Bye! <Goodbye. laughs> Mogen jullie van mij naar... Nou, oh, dan gaan we dan. Ja. Het is echt iets van mij om nou te vallen. Ja, ja. Dat je dat weet. moet ja, oh. ja, helpen. Dankjewel. Ja, ja, ja, oh. ja. Hoi Michelle. Ja, je helpen. Hoi. Ja, hier kan je helpen. Ja. Ja. lekker zitten allemaal. Het gaat zo naar oh. beneden hoor. Oh, ga... Nou, we zitten nu op de boot. bij ballen. Super mooi. Zie ik alles erbij. De best seats aan de boot. Nou, we zijn dus afgelopen zondag niet naar Bloemendaal geweest, maar wie hebben Bloemendaal nodig. We zijn nu in onze eigen Bloemendaal. Yes, cheers, girl. Ik heb een een plaatje. Nee, een plaatje. Nou, we gaan nu onder de tunnel door. Our captain for today. Ik zit een beetje in de weg. Ik zit gewoon precies voor zijn uitzicht, maar oké. Hey. Hey. Ik werk al samen met uh, twee jaren met Michael. Yes! En uh, mijn vrienden zijn zelfs nog bij Michael. Wie is de Michael? Als ik een beetje mag. Hey, heb het ik een beetje vaak, hè? Ja! Jij, ja Michael! Je maak je geen zorgen. Dit is ons Michael en dingen, maar ik maak altijd superleuke dingen. Waar ik echt heel dankbaar voor ben. En vandaag ja. weer ook. Oh, precies. Ja. Ja. <laughs> en vandaag ja. is het weer op de ballenboot, dus nee! Ja. Goeie. nee. Wanneer je aan het vloggen bent, maar ondertussen daar. Je zit te fotograferen. Nou, niet dan. Mijn stiekem fotograaf. Oh, heel stoer. Zag je het nu? Wat je? het Ja, Zag je We hebben dezelfde bril op vandaag. Nou, dat was het alweer. De volgende ronde is het alweer. Nou, change of plans. We blijven nog even langer op de boot. Want ze zetten ons af in het centrum. En toevallig moeten we daar naartoe. Nee, vergeten, maar ik ben ook niet naar de auto geweest. Nou ja, we gaan in ieder geval naar het centrum. Ja. En daar heb ik een verrassing voor Robin. Dus dat is echt super leuk. Ze weten het nog steeds niet. Ja. Aan die wind. Ik moet continu een borstel bij me houden ja. en continu mijn haar gaat de, ga de gaten Wat? Nee, deze is van uh, de Carry Wat? Ja. Nee, die is van Nike. Nee, jouw jasjes gaat. Oh ja, deze ja, klopt. Die zit er meer, hè? Is meer? Ja. En ik dacht echt, wie is die kerel? Maar ik was helemaal vergeten dat we hem hadden gezien op de ballerparty. In de jimmy. En daar heeft hij dan, want ik herkende hem gewoon niet zonder pet. En dat is een hele nette outfit. Kijk dan. Kom je net uh, van de universiteit? Zo <laughs> Kom je net van de vuur. Het is één nieuwtje en oh, je ligt in de oké. Okay. Sorry. Sorry, je ziet er heel mooi uit. Echt. Ik was helemaal onder indruk. Ja? Dat is wel soepel. Ja, ze is dus yoga aan het uitoefenen. En hey, pas op! Woe. Allemaal bukkende! Vader dus hier. Ik ga nu niet te hard zeggen, maar daarachter zit dus een gebouw. Waar we naar zo naartoe gaan? Wat, wat was dat nou weer? En daar gaan we zo dus naartoe, achter die bol. En daar gaan we dus zo schommelen. Daar, en zie je het? Hahaha, hey, hé, wat zijn mijn schoenen? Haha, mijn schoenen zitten er niet in. Kijk oh, eens. Super leuk. Dankjewel. Bedankt dat we mochten komen. Ja, echt. Nou, we got some goodies, baller goodies. En het is het einde van de dag. We gaan even door. Our dear friends from Belgium! Wow. Zit erop? We lopen nu naar de auto. Robin got the goodie bag. Robin got a goodie bag. En hey. En het was echt super leuk. Maar nu gaan we door naar het volgende. We zijn nu bij Wools Dogs in Amsterdam. En zo komt Robin haar verrassing. Maar we gaan eerst. Goed, goed, goed, goed, goed. En ik moet nog leven op 6%. Dat is echt fucked up. Dus ik ga nu snel hangen. En ik heb zo'n rainbow. En jij hebt een. Iets ben Ja, dat dus. We beginnen gewoon eerst met het toetje. En daarna komt ons avondeten. Dankjewel. Ja. Nou, we hebben allebei hetzelfde. Maar we hebben alleen andere frietjes. Ik heb sweet potato fries en jij hebt kroon. Oh. Nou, dit is dus de speciale Lookout Lift. En het is leuk dus om het omhoog te maken. Oh. Oké. Okay. Oh, ik vind het heel erg? Het is niet erg. het is een schillering. Okay. Gaat die snel of niet? Hij gaat in 22 seconden, gaat oh. die omhoog. Moet ik me vasthouden? Oh. oh my god! Verrassing. Maar dit is het nog niet. Oké, okay, wacht. Ik ben nou op iets aan het zoeken. Nee! Oh, dat durf ik niet! Jawel. Dat durf ik niet. Maar blijft hij daar? Ja, hij gaat niet verder. Hij gaat alleen heen en weer. Durf je niet? Nee. Oh, ik heb zo erg hoogtevrees, dat wil jij niet echt? weten. <tie> zit je niet vast? Jawel, je zit wel vast. We ja. gaan is zo in, maar Robin een al. Ja. Kijk, je zit heel goed vast. <tie> oh, ik ben echt baan. Ik ben echt fucking baan. Echt? Ik ben echt baan, maar Zal ik hij, wel ging, doen. hij ging best wel hard, zag ik net. <tie> nou, we zijn dus door het land geweest. We zijn ook door de zee geweest. En nu gaan we door de lucht. Ja, ik, ik ben helemaal aan het stressen. Dit ziet er echt eng uit. Zijn er, er de is? Ja, ik zijn gewoon haar handen los. Ik weet echt niet wat mij bezielde. Ja, kom je hierbij? Ja. Goddag, hoe kom je kom hier? Dit heb ik een keer op Facebook zien staan. Nou, we zijn nu eindelijk klaar. We gaan nu denk ik naar huis. Ik zei nog tegen mijn vriend, ik ga om 7 uur naar huis. Nee, 7 uur ben ik thuis. ben je thuis. En het is inmiddels al half negen, dus we moeten nog anderhalf uur rijden. Dus daar zijn we een keertje om 10 uur thuis. Bra. Bra. Kijk, kijk eens die mensen chillen daar weer achter. Chillings. Terwijl je gewoon uitkijkt. Uitkijken op dit, dit, maar oké. Nee, oké, okay. die mensen achter je zitten hele tijd ons aan te kijken. Wat voor wat aan het doen zijn? Brenna, schrijven. Free for now. <laughs> Frenna, the bird. Oké, we gaan nou weer naar beneden. Nou.